De SMEG TR93IX. Een uniek 90 cm breed inductievornuis van roestrijstaal. Uitgevoerd in nostalgisch jaren 50 design. De kookplaat heeft vijf inductiezones. die met boosterfunctie voor tijdelijk extra vermogen zijn uitgebreid. De zones zijn te bedienen met de knoppen voorop. Hier zit ook de bediening voor de drie ovens van dit fornuis. Linksboven zit de grilloven voor een heerlijke krokante korst op al uw gerechten. Daaronder bevindt zich de multifunctionele oven, met hete lucht, onder- en bovenwarmte en combinatiefuncties. Aan de rechterkant zit tenslotte de hete luchtoven, die als warmhouder en met de rekken onderin ook als bordenwarmer te gebruiken is. Kortom, een nostalgische krachtbatser met drie ovens, volledig elektrisch.